Toen hadden we een model in de markt zetten waarbij je de XDA ontving als huisarts met medische content erop en reclame. Ze hebben een nieuw bedrijf begonnen, iWood. En toen heb ik de fout gemaakt door met dat bedrijf iWood ons te richten op de consument. Die andere onderneming is fiet gegaan, dus alles wat we hadden verdiend is. Um, Down the drain. Precies. Hadden we niks meer. Leergeld. Ja, een dure cursus. Artsen. NEN 7510 uh, en die ISO. Ja? We schrijven al bijna acht jaar CE dossiers. En tot slot uh, zijn we al acht jaar uh, heel goed in het modelleren van medische content. De dus artsen die bouwen nu zelf in dat NoCo programma ah, jullie kleine applicaties. Ja, ja, ja. Daarom gaan we naar de beurs. We gaan naar de Exchange beurs. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Met zijn bedrijf maakt hij medische apps voor de zorg. En als we zo eens in de wereld om ons heen kijken, dan lijkt mij dat een absolute groeimarkt. Of dat zo is, dat ga ik vragen aan directeur en eigenaar van Everywhere I Am, René Kok. Van harte welkom, René. Dankjewel, Ronnie. Ja, is een groeimarkt, denk ik, hè? Ja, dat is het al 20 jaar. En dan blijft <laughs> het nog de komende 40 jaar. Ik begon gewoon twee apps te bouwen. De ene voor Buren en de andere voor Sonofi. En, dat zijn uh, zorginstellingen of? Nee, dat zijn farmaceuten. Farmaceuten, ah, ja. ja. En uh, nou, er kwamen wat meer klanten bij. En toen dacht ik, ik blijf het gewoon alleen doen. Uh, ik wil geen personeel meer. Uh, Kijk, dat gewoon niet. Binder dan dat. Je mm -hmm. moment, uh, <laughs> there, ja, precies. Ja. En, uh, nou ja, dat dacht ik dus ook. En, uh, zo gezegd, zo gedaan. Totdat ik Erik Edelman aannam, uh, na ongeveer een jaar. Dat was een arts die op het snijvlak van IT zorg wilde werken. Hij wilde geen medisch specialist worden, ook geen huisarts, maar hij wilde iets op IT-gebied doen. Hm. En een, een bekende radioloog, die dus iemand uit mijn netwerk, die zei, je moet met hem praten als je iemand zoekt, want hij kent die medische wereld vrij goed. Nu, ik sprak met Erik, ik hadden er gelijk een klik, hij was dus de eerste medewerker. En eigenlijk hebben we vanaf toen min of meer gezegd, we gaan ons alleen nog maar focussen op de zorg. Dit jaar ja. bestaat mijn bedrijf tien jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Moet je, je voorstellen. We zijn in die tien jaar hebben we, we hebben inmiddels vijf artsen in dienst. We zijn ongeveer met stagiaires erbij met 18 mensen. Oké. Okay. Artsen, NEN 7510 en die ISO. Ja? We schrijven al bijna acht jaar CE dossiers. Uh, dus die camera die hier staat en deze microfoon is CE gemarkeerd vermoed ik. Ja? Dat gaat ook voor je haardroger. Maar apps die gebruikt worden in de zorg moeten ook CE gemarkeerd worden. Wist je dat? Ja, er zijn veel mensen ook in de zorg die dat niet weten. Maar wij schrijven CE-dossiers, daar hebben we kennis over. En tot slot zijn we al acht jaar heel goed in het modelleren van medische content. Moet je je voorstellen, medische content moet je denken aan, daar richten wij ons op, richtlijnen en protocollen. Elke chirurg, elke neuroloog moet werken volgens richtlijnen en protocollen. Wij zijn heel goed in staat om zo'n document, wat bestaat uit 40 of 100 of 200 pagina's... Om dat door te lezen en die content te modelleren naar mobiel. Zodat het op mobiel fijn en handig bruikbaar is. Everywhere rm die bij jou hier op de bank zit, heeft ook een no-code programma. <lacht> hebben wij zelf gebouwd. Dus of je geen code te kloppen. Juist. Om daar zelf apps mee te ja, dus dan kunnen Jij, chat en ik kunnen daar gewoon een applicatie voor dus maken. is degene die schakelt achter de scherm. Hè? Dat is mijn yes. zoon. Ja. Ja, oh, ja precies. <lacht> wordt hij eigenlijk ook eens een keer beroemd op zijn <lacht> Ja, hij is zo bescheiden altijd. Maar dus met dat programma. Kijk, vroeger, 30 jaar geleden, als je ja ik vind niet als je een PowerPoint-presentatie maakt dan was je denk ik dagen bezig maar nu kun je met een PowerPoint -presentatie, dan heb je nu ja, heb je ja, iets ja. klaar nou met een no-code programma kan dat ook en, en, maar wie gebruikt dat dan zeg maar met name toch ja, niet artsen zelf wel ja onze artsen die bouwen nu zelf in dat no-code programma ah, hè, jullie geen applicaties ja, ja, ja. Dat is waanzinnig. Dus, als je je NEN 7510 en je ISO hebt, dus een, dat betekent dat je kwalitatief bepaalde processen hanteert in je onderneming. Ja. Je hebt arts in dienst, ja. je hebt een no-code programma, je kunt CE-dossiers schrijven en je weet hoe je content moet modelleren. Dan heb je dus vijf ingrediënten in huis, waarmee je feitelijk de grootste medische app uitgever kunt worden. Eigenlijk zou Elsevier dat moeten gaan doen, of Olders Clue in Amerika. Want Waar, maar waarom doen zij dat dan niet? Daarom gaan we naar de beurs. Jullie gaan naar de beurs? 28 juni dit uh, deze maand. We gaan naar de N-Exchange beurs. Oké, okay. ja. om geld op te halen. Ja, om geld op te halen. Maar waarom gaan we naar die beurs om geld op te halen? Kijk, je hebt ook voldoende investeringscompanies zoals je weet, uh, privé- investeerders. Wat wij willen, is wat ik al tien jaar hoor, vrijwel alle medische specialisten die wij spreken, of artsen, waar wij projecten doen, ik denk dat... Zeker wel 50% altijd zegt, Goh, wat gaaf wat jullie doen. Uh, dat is een mooie oplossing die je gebouwd hebt, daar kunnen we het werk beter mee doen. En dat snap ik ook wel, omdat zij dagelijks geconfronteerd worden met elementen in hun werk die heel goed gedigitaliseerd kunnen worden. Mm -hmm. Je kent het voorbeeld wel van de patiënt die nog steeds in de AVL wordt opgenomen, maar eerst van tevoren een, lijst, een papierlijst moet invullen. Heel makkelijk te digitaliseren. Maar, dus wat zij doen, en daarom gaan we naar de -exchange -beurs, is Zorgen dat wij minimaal 1 miljoen ophalen uit het veld. Dus van zorgverleners of zorgverzekeraars, ziekenhuizen, maatschappen, kan ons niet schelen. Als het maar zorggerelateerd is en als het maar partijen zijn die mee kunnen denken over onze volgende 10 zeg maar, jaar. Else 4 zou dat kunnen doen. Else 4 heeft waarschijnlijk nog een C-dossier geschreven, maar dat kunnen ze inhuren. Else uh, 4 heeft waarschijnlijk wel artsen dienst, dus die kunnen waarschijnlijk ook wel modelleren. In een -programma zouden ze kunnen licentiëren denk ik vanuit Betty Blocks of iets dergelijks en of misschien ons programma. Mm -hmm. um, nou ja en, en ze hebben ze hebben kennis naar de naar de artsendoelgroep hè want ze geven natuurlijk tijdschriften uit in het medische veld. Um, uh, dus is het is een zaak is het buy or build yeah. uh, volgens nog denk ik niet dat als het past bij onze purpose als ik eerlijk ben. Oké. Okay. Is altijd goed om te zeggen op camera. Gewoon playing hard to get. Ja, nee, maar ik denk dat het oprecht zo is. Ja. Ik heb voor een tijd terug met uh, uh, een van de raad van de, van de commissaris gesproken, van uh, de raad van commissaris van Elsevier. En ik heb haar verteld twee jaar geleden, wat wij nu aan het doen zijn, dit hoort bij Elsevier. Ja, ja precies. Dus dit is iets wat jullie moeten doen. Je moet er absoluut over gaan praten. Maar ja, wat zo iemand dat doet, is die stuurt je naar de M&A-afdeling en die stuurt twee dagen later een mailtje van, uh, nee, daar hebben we nu nee. geen tijd voor. Nee, ja. Dus uh, Elsevier gaat hem niet worden. Ja. Misschien kluwer in Amerika. Waar ga je die miljoen in stoppen als je morgen ophaalt op die beurs? Uh, dan, ik heb nu net een kantoor uh, geopend, zo niet formeel geopend, maar we hebben de ruimtes bekeken in het Erasmus. Waar we een tweede kantoor gaan openen. Het gaat in eerste instantie naar uh, artsen die niet anders doen dan medische richtlijnen en protocollen modelleren voor mobiel. In no-code programma. Dus dat moeten ze leren, daar moeten ze in getraind worden en dan gaat het, uh, dan gaat het draaien. Hey, laatste vraag, wat zijn je belangrijke... Um, um... Ondernemerslessen en jouw inmiddels toch wel aanzienlijke carrière. Altijd zo oprecht mogelijk te zijn in, uh, en zo, zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Mm. En denk ik dat het een belangrijke les is voor elke manager. Zeker de managers in bewoording. Mij is dat nooit verteld, ook niet toen ik dertig was, want toen deed ik dat beslist niet. Dat als je thuis net zo bent als dat je op je werk kunt zijn en andersom. Ja, dan ben je ook het meest in balans, denk ja. ik. Dankjewel René. En heel veel succes. Jij ja, ook, bedankt Ronnie. En dankjewel voor het kijken. Naar nou, weer een uh, prachtig ondernemersverhaal hier op CVD TV. En heb je geluisterd naar de podcast. Dankjewel ja. voor het luisteren. En uh, het, met, met René die even voor mijn beeld schuift. Maar dat maakt niks uit. Want hij heeft dorst. Uh, wens ik je een, een hele fijne dag verder. En tot een volgende keer. Oh ja, wil je nog een ondernemersvideo kijken? Als je zit te kijken. Blijf hangen. Over twee seconden, twee nieuwe. Hoi.